Dank u wel. Het nieuwe jaar is alweer bijna vier dagen oud en nog steeds heeft de burgemeester niets gezegd. De hoogste tijd lijkt mij om wat woorden te wijden aan het jaar wat voor ons ligt en natuurlijk ook aan het jaar wat achter ons is. Dames en heren, ik geef graag het woord aan uw burgemeester Kees van der Knaap. Nou, fijn dat u er allemaal bent. Dat is altijd zo vervelend. Er zitten daar een paar mensen, die staan boven, die kunnen mij net niet zien, denk ik. Als u nou die tafeltjes een stukje naar voren schuift, moet u zien wat er dan gaat gebeuren. beetje voorzichtig, komt allemaal goed. Moet u eens kijken hoeveel ruimte er dan ontstaat om dat op te vullen. Want mijn probleem is altijd, als ik mensen niet zie, gaan ze stiekem praten. Ja, kijk, dan komt hier wat meer ruimte en uh, fijn dat u er allemaal bent. Het is uh, vandaag een bijzondere dag, 4 januari, want we hebben twee jarigen vandaag. Dat is onze G4, Gerrit Hagelstein, en onze wethouder Van Milligen, die apentrots is dat hij wethouder is, heb ik gelezen in de krant. Dat hij 65 jaar is geworden vandaag en uh, nee, daar gaan we voor zingen. Wat, eh, ik heb een koortje. Waar is mijn koortje? Het koortje is boven. Kunnen we dan met elkaar zingen? Evert is daar. Evert ga even zien. Gefeliciteerd Evert Gerrit is daar. Langs al zijn leven zal dat lukken. Oh, het koortje komt eraan. Nee wacht even het koortje want die zingen zo mooi het koortje. Ja, en Evert, en Gerrit, kom even hier naartoe. Kom even hier naartoe. Nou, hier zijn de jaren. Van harte gefeliciteerd. En uh, aan het koor nu om het voortouw te nemen.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 Nou, de rondjes zijn voor jullie. Een plezierige dag nog. Kijk, de eerste heb je al te pakken. Dames en heren, hartelijk welkom hier uh, in het gemeentehuis, het raadhuis van Ede. Uh, dit keer een thuiswedstrijd. Vorig jaar waren we op, bij Plantion. En uh, we proberen volgend jaar weer een andere plek te vinden in Ede, want wat is de mooie... ...om op locatie uh, nieuwjaar te vieren en uh, te praten over verbinden en ontmoeten. Want we gaan zeker door met dat concept. En ik ben blij dat u er allemaal bent. Een hele mooie volle zaal. Ik weet niet of u al naar boven bent geweest. Hij is wel mooi geworden. Het kost een patiënten. Oh. Maar dan heb je ook wat. En als we het nou toch hebben over veel mensen bij elkaar... ...ik maak ieder jaar bekend hoeveel inwoners we hebben... Nou, jullie hebben echt je best gedaan, een bepaalde leeftijdscategorie, in ieder geval waar de burgemeester niet meer bij hoort. Op 46 mensen na hebben we 110.000 inwoners, dus in januari of februari gaat het gebeuren, de 110000 ste Dat is toch mooi, hè? Ik wil een speciaal welkom heten aan nogal wat collega-bestuurders vanuit omliggende gemeentes. Hartelijk welkom. Wij komen ook weer terug naar u. Ik weet niet welke gemeente ik mag doen, maar ik denk Wageningen, dat is buiten, op de markt. Dus, uh, en ik denk dat er een heleboel collega's meekomen. Dus uh, we zullen daar een gezellige ontmoeting hebben. En we hebben natuurlijk in ons midden onze heidehoogheden. Waar zijn ze? Wat zijn ze weer mooi. Welkom. Nog drie weken en dan ben ik vijf jaar burgemeester van Ede. De keus voor mij halverwege 2007, de installatie in 2008, de verhuizing naar Bennekom. En u kent dat gevoel wel. Potjandorje, wat is dat nog? Kort geleden eigenlijk allemaal. Zo snel is het allemaal gegaan, maar het is over een paar weken, is het alweer vijf jaar, dat ik weg ben uit Den Haag. Waar ik als Kamerlid en Staatssecretaris van Defensie zo'n tien jaar verkeerde. Kort geleden was ik weer terug in Den Haag. Mijn goede vriend. Maxime Verhagen nam afscheid als vicepremier en als minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En hoe gaat het dan op zo'n receptie zoals hier ook? Oh, fijn dat je er weer bent. Hoe gaat het? Leuk om je te zien. U kent het allemaal wel. Maar misschien verras ik u met het volgende. Ik voelde me niet zo meer op mijn gemak. En ik was na een uurtje weer weg. Terug naar Ede. Als een vlinder die uit de pop kruipt... ...ben ik eind 2007 naar Ede gevlogen... ...en opeens zat ik weer in die kokon. Natuurlijk ben ik de afgelopen jaren vaker in Den Haag terug geweest... ...maar nooit voelde ik het zo sterk als bij het afscheid van Maxime. Die kokon van de Haagse werkelijkheid... ...van die kaastolp op het Binnenhof... ...van die politieke wereld op een vierkante kilometer... ...het is mijn wereld niet meer, merkte ik. Niet meer mijn thuis. De jas van de burgemeester is mij daarentegen steeds beter om mijn schouders gaan liggen. En ik weet ook precies waarom. Ik sta nu dicht bij de mensen. Ik ontmoet ze, ik ken ze soms. Dossiers zijn voor mij geen mappen meer met papieren, maar onderwerpen waar ik heel goed geluid en beeld bij heb. Het is echt iets anders om als staatssecretaris in Den Haag een brief te krijgen van iemand uit Groningen, of dat je als burgemeester van Ede een brief ontvangt van een bewoner uit de Indische buurt, met sociale problemen en het is een wezenlijk, wezenlijk verschil als staatssecretaris uit medeleven een brief te schrijven of dat ik als burgemeester op de bank zit bij een oudere dame die een dag eerder thuis is overvallen. De Haag staat ver af van de lokale praktijk, van de plaatselijke vraagstukken, in mijn geval van de edische werkelijkheid, die, da die ik dagelijks zie en voel. En we gaan de gevolgen van de verre afstand van die lokale praktijk in de toekomst echt merken. Kijk bijvoorbeeld naar de overdracht van de regelgeving en taken zoals de AWBZ, als de WMO en de jeugdzorg. Naar mijn gevoel is daarbij kostenbesparing leidend, terwijl het altijd om de inhoud zou moeten gaan. Ik heb tegenwoordig een column, ik weet niet of u me af en toe wel eens ziet, ik raad u me echt aan om er af en toe te lezen. <lacht> Pagina 5, zo onderin, zo ergens met een fotootje. Dat wil het niet altijd doen, maar soms staan er wel aardige dingen in. Een van die columns ging over Irma van der Wal. 38 jaar oud en woont met begeleiding in Edeveen. Ze heeft een verstandelijke beperking. Irma, Irma bezoekt dagactiviteitscentrum Veldheim. En daar maakt ze onder meer sieraden en pindaslingers voor vogels. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van ondersteuning en begeleiding van mensen zoals IRMA. En de AWBZ wordt daartoe omgevormd. De gemeenten krijgen straks van het kabinet in totaal 8 miljoen euro. 8 miljard euro. En dat lijkt veel, maar het is 25% minder dan nu. Het idee is dat gemeenten efficiënter te werk kunnen gaan en maatwerk kunnen leveren. En mijn vrees is, echter... ...dat eenmaal vanwege financiële beperkingen waar de gemeente mee te maken zal krijgen... ...straks minder ondersteuning zal krijgen. Ook maak ik me zorgen over de plannen van gemeentelijke schaalvergroting. Ook daarbij is kostenbesparing leidend in plaats van de inhoud. Al jarenlang streeft Den Haag naar een bestuurlijke structuur met minder provincies... ...en nu ook met minder gemeenten. En telkens mislukken die vergezichten. Er is namelijk onvoldoende draagvlak. Meer samenwerken kan best... Zoals nu al gebeurt tussen acht gemeenten. en samenwerking is efficiënt, effectief en vaak ook goedkoper. En bovendien maakt het de inwoners niet zoveel uit hoe de gemeenten achter de schermen hun werk organiseren. Zolang ze in hun eigen woonplaats hun paspoort kunnen halen en ze een vergunning kunnen aanvragen. Identiteit is heel belangrijk voor mensen die zich in een verlengde daarvan graag gewand voelen van hun woonplaats, zeker met hun gemeente. Ik zou daar niet snel aan toornen. Mensen willen houvast dicht bij huis. En dan de nationale politie, waarmee juist een stap is gezet richting centralisatie, waarvoor aan de onderkant wel schaalvergroting nodig was. De lokaal gerichte politiedistricten zijn opgegaan in tien grote regio's, waarbij de vraag is of zij genoeg lokale binding naar de toekomst zullen houden. Als ik dit samenvat, de wereld van Ede en de wereld van Den Haag, dan is Den Haag nog ineens gek ver weg. Maar de werkelijke afstand is veel groter dan de fysieke afstand. De Den Haagse cocon versus de Ederse werkelijkheid. En ik zeg dat echt niet uit kunnen, want ik heb een heerlijke tijd gehad in Den Haag. Uh, naar mijn oude werkplek. Maar op rechte zorg. In Den Haag zijn cijfers heel erg dominant. Mijn advies aan Den Haag. Ze luisteren toch niet meer. Maar toch, je kan niet weten. Neem meer tijd. Geef gemeenten een grotere rol. In plaats van een taakstelling en een toets te ontwikkelen beleid aan de lokale praktijk. Als daarbij besparingen mogelijk zijn, is dat heel mooi meegenomen. En die besparingen zijn, naar mijn overtuiging, ook mogelijk. Kortom, gaat het om een begrotingstekort of gaat het om IRMA? Gaat het om bezuinigen of om lokale identiteit? Gaat het om geld of gaat het om mensen? Al deze ontwikkelingen beschouwend, zullen we moeten waken voor de cohesie in onze samenleving. Onze Eerma's hebben die samenleving heel hard nodig, want wat mij betreft gaat het altijd om mensen. En in mijn werk merk ik gewoon dagelijks dat er veel problemen zijn. Niet voor niets hebben in onze gemeente wekelijks gedwongen opname van mensen met psychische problemen die zichzelf of andere mensen om zich heen dreigen iets aan te doen. Niet voor niets ontvang ik met zeer grote regelmaat noodkreten van mensen met financiële problemen, huisvestingsvraagstukken of sociale moeilijkheden. En niet voor niets is de lijst van het aantal inbraken die de politie mij wekelijks overlegt zeer hoog. In 2012 is er in Ede 854 keer ingebroken. Een toename van bijna 100 ten opzichte van 2011. En dat ligt niet aan de politie, want die werkt zich te schompens om zoveel mogelijk dat te voorkomen. Er is met andere woorden werk aan de winkel. En dan gaat het wat mij betreft om de ontmoeting tussen mensen, tussen verschillende culturen die daarbij centraal moeten staan. Onze bestuurlijke besluitvorming, onze debatten in de gemeenteraad, ze gaan altijd over mensen. Over mensen als bijvoorbeeld Irma. En zo niet, dan raken ze mensen. En dat is ook de belangrijkste reden waarom die raadzaal is aangepast. U heeft het al bekeken, of u gaat het nog bekijken. Met die flinke nieuwe raampartij zoeken we de ontmoeting en verbinding met de buitenwereld. Die buitenwereld halen we zo naar binnen. We willen transparant zijn en dat uitstralen. We willen één gemeenschap vormen waarbij een ieder zijn eigen identiteit kan behouden. Mensen hebben behoefte aan eigenheid en eigen identiteit. Dat geeft houvast en vertrouwen. En we zien dat ook terug in de samenwerking voor de regio Food Valley. Heel belangrijk voor de toekomst van Ede. En ook hier geldt de kracht van samenhang, ontmoeting en verbondenheid. Samen op zoek naar een basis waarmee we met vertrouwen de toekomst ingaan. En ook hier merk ik dat iedere gemeente hecht blijft aan haar eigen identiteit, haar eigenheid. En dat kan. Want Wageningen is echt iets anders dan Barneveld. En Ede verschilt nogal wat van scherpe Fuseren en dus schaalvergroting is helemaal niet nodig. Maar samenwerken des te meer. Deze gemeenschapszin, ook in de Food Valley-regio, is nodig om met vertrouwen de huidige crisis te pareren. Ede kiest volmondig voor Food Valley. Waarvan de ambitie is de Valleiregio tot het Europees centrum te maken van gezonde en duurzame voeding. En daar gaat de hele regio van profiteren. Het gaat echt niet om Ede alleen. Onze regio heeft als het gaat om voed en daarin gerelateerde kennis een unieke positie. In Nederland en in de wereld. We hebben op dit thema een geweldige voorsprong met de Wageningen Universiteit en diverse internationale research- en voedbedrijven. Als boegbeelden. Het Financieel Dagblad heeft kort geleden voorspeld dat er in 2040 in Nederland nog drie economische topsectoren over zijn van de huidige negen. En van die drie is er één aangevoed. Onze inzet samen met Wageningen, Gelderland en andere partners om het World Food Center in Ede te krijgen, is er niet voor niets. Dat is een keus voor de toekomst. Een World Food Center betekent een enorme impuls niet alleen voor Ede, ...maar juist voor de hele Food Valley regio. Het zal het Food Valley concept zoveel sterker maken... ...bedrijven aantrekken, werk genereren en mensen naar onze regio lokken. Ontmoeten en verbinden in een groene en jonge stad... ...dat blijft ons motto voor 2013. Er voor elkaar zijn, elkaar helpen... ...verdriet delen en blijdschap samen vieren. Het verdriet van de stad is immers de optelsom... ...van alle kleine leed van veel bewoners. Maar het geluk van de stad is de optelsom... Van alle blijdschap van veel inwoners. Kortom, samen maken we die stad. Met elkaar maken we de dorpen en collectief maken we de gemeente. En om dat te onderstrepen, sluit ik graag af met de volgende woorden van de Amerikaanse industrieel Henry Ford. Hij leefde van 1863 tot 1947, maar hij zei geen gekke dingen. Hij zei: samenkomen is een begin. Samen blijven is vooruitgang. En samenwerken is succes. Dank jullie wel en een goed 2013. Mijn vrouw, nee nou even niet. Even, even, even wachten. Wil je wel zingen? Oh, ja. Namelijk... Ik heb nog een verhaaltje ook nog. Nou, happy new year. Kom op. Ja. Hartstikke mooi. Nee, want nu we hier met zo'n groot gezelschap bijeen zijn, geeft me dat de gelegenheid een bijzonder persoon in de schijnwerpers te zetten. En uh, ik, uh, ik denk dat ik het maar heb over Bouke Lukien. Bouke, waar ben je? Kom eens even hier naartoe, Bouke. Bouke Lukien, mag wel een applaus. APPLAUS Ja, senior. Bouke is vandaag met zijn kinderen naar, Kleinkinderen. Het Kleinkinderen naar het Openluchtmuseum geweest. En dacht dat hij daarna naar zijn zoon ging, denk ik. En die ja. zei, we moeten nog ergens naartoe, pa. Zo, ja, zou het al geweest vandaag. zijn. En je staat hier lekker informeel bij. Heerlijk. Hè? Dus dat volgens mij heb je trouwens ineens in zin, zo. Uh, ja, hoe groot kan een uh, contrast zijn, Bouke? In 1972... Uh, begon je met een eenmaanszaakje in een oud kerkje in Veenendaal. Gespecialiseerd in fotografie. En je was toen 22 jaar oud. Klopt dat? Nee. Oh. Was je jonger? 25. 25? Oké. Okay. Nou ja, dat is eerste fout. Nou, dat, misschien dat maak ik het nog wel een, ik weet het niet, maar ook maar een mens. En dan nu, 40 jaar later... Een crossmediaal productiebedrijf met een megavestiging langs de A12 in Ede. Met commercials, dagelijks op televisie. Dus is het moment dat Bouke Junior tegen mij zei dat ongeveer 80% van alle commercials voorbij kwamen, gemaakt waren bij jullie. Soms. Ja, soms. Maar dat, hij heeft het niet over die andere keren. Maar het is wel eens gebeurd. Met Philips, Bart Smit, Schiphol, als ik goed begrepen heb, Unilever. Kraft, noem maar op hè. Wie niet? Helemaal hè? Ja. Nou, en die was in 2010, 2011 gastje van de Voorze of Holland. Daar hebben wij niks gaan gemerkt in Ede? Nee. <lacht> Waar we zo trots op, waren. wil je niet weten. Wij ook een beetje. Ja, toch? Ja, ja. En, uh, maar wat mooi is, in 1972 was ze naam Lucine en in, 19, uh, of in 2013 is het nog steeds zo. En dat zal blijven. Dat hoop ik ook. Want het is een echte blikvanger. Uh, een prachtig gebouw langs de A12. Uh, met producties die het bedrijf maakt en binnenkort weer op televisie vanuit Ede uh, weer uh, door iemand die nogal bekend is in die wereld. Hoe weet je nou ook weer van Talpa? Hoe weet je dat weer? de Mol, hè, geloof ik. Ja. Komt met het programma Showbiz Quiz. Ik zei tegen Bouke dat ken ik, maar toen was ik uh, net zo oud als jij nu bent. Ron Brandschede en zijn zoon gaan dat uh, doen. En uh, Ik ben heel benieuwd naar het concert, want uh, het is niet voor niks aan sneden toekomen, denk ik. En uh, uiteindelijk hebben we dat allemaal te danken aan jouw pioniersgeest en Bouke, Maar ook die van je vrouw die daar achterin zit, uh, mevrouw <coughs> je vrouw Hedwig. En jullie hebben nu een stapje terug gedaan, met heel veel plezier, met de kleinkinderen op ja. pad. Hè? Dat, uh, maar jullie stellen nog steeds beschikbaar met jullie kennis, je ervaringen en je passie. Twee dagen aan Twee dagen in de week. <laughs> en zo nodig ook nog een derde en een vierde als het moet. Ja, per telefoon. Oké, okay, oké. Okay. En wat mooi dat jullie beide zonen, Bouke Junior en Melle, uh, dezelfde te hebben en het enthousiasme, dezelfde passie. En uh, zij staan nu aan het roer. Dat is wel prachtig dat je dat kan loslaten. Met de medewerkers. Met de medewerkers. Ja, je, je bent nu ben je, je nou op verder, want ik ben, ja. over een jaar verder kom ik over je medewerkers terecht. Dus, uh, ja. Je heb je de... Eigenlijk zei uh, Henk Vaas, uh, die maakt meestal dit soort toespraken voor mij. En die zei: ja, Eigenlijk kan je het in twee, twee zinnen zeggen, Kees. Die man heeft zich 40 jaar de perspokker gewerkt en een prachtig bedrijf uh, opgezet. Is dat een, Misschien... een beetje de samenvatting? Misschien, ja. Ja, want ja. Ik, heb, ik begrijp dat je ongeveer 20 tot 30 jaar ongeveer 80 per uur werkte. En uh, op het ene moment als fotograaf, op het andere moment als koerier, die, om dias weg te brengen naar Amsterdam. En uh, gelukkig hoefde dat later niet meer, want je had de digitale snelweg. Maar voordat dat zover was, moest het allemaal per vervoer, per gewone. Ja. Je hebt de tijdgeest nadrukkelijk goed aangevoeld, want je bent op tijd meebewogen met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van internet, sociale media, film en fotografie. Digitalisering. Digitalisering, noem het allemaal maar op. Er zijn ook momenten geweest dat je het bedrijf voor goed geld had kunnen verkopen. Ja. Uh, dat heb je niet gedaan. Uh, want je zei. jij ja, moest goed horen. Ik heb daar wel 200 medewerkers. Die hebben hetzelfde gedaan als ik. En die wil ik niet in de steek laten. Zo heb ik het gehoord. En zo is het ook. Nou, het, het gevolg is dat na 40 jaar er nu dat, dat productiebedrijf herstaat. waarvan er geen tweede te vinden is in Europa. Al die jaren heb je het belang van de zaak vooropgesteld heb je gezorgd voor werkgelegenheid. En ik zei het al, op dit moment werken er 200 mensen in het bedrijf. En daarnaast profiteren allerlei leveranciers uit Ede en omgeving van Lucien. Dat is mooi om te zien dat het bedrijfsleven elkaar zo versterkt. Uiteindelijk heb je elkaar nodig om te groeien. Nou, Bouke, je hebt fantastische werk gedaan en je hebt een fantastisch bedrijf neergezet. Velen heb je geïnspireerd en gestimuleerd. Je hebt hard voor de zaak, hard voor de medewerkers. Je bent creatief en je bent commercieel erg sterk. En je had een geweldige pioniersgeest. En daar hebben wij als gemeentebestuur enorm voor erkenning voor. En ik kan je melden dat het college van burgemeesters en wethouders jou heeft besloten voor je inzet. En voor al je verdiensten de medaille van verdiensten van de gemeente Ede toe te kennen. Dank u wel. Dank je wel. Dank ja. ja. nou, je. Dank wel. wel. Ja, dat wordt een beetje moeilijk. Ja, zo, Ik heb nog wel een jasje gehad, maar dat is niet Voor de. Ja, iedereen? Okay. Ja. <laughs> Dat applaus is echt verdiend en uh, ik heb gezegd dat zijn vrouw Hedwig daar een geweldige belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Die ga ik nu even de bos bloemen geven en u nog een heel plezierige receptie.